Het is zo laat en ik wil niet naar huis, toch niemand thuis want Ik kan niet alleen zijn. Nee, ik wil niet alleen zijn. Ik zit in de kroeg tot morgens vroeg en Luma wat mee met iedereen. Want ik kan niet alleen zijn. Nee, ik wil niet alleen zijn. Veel te moe en ik weet niet waar naartoe. Ratteloos kan. Alles wat ik wil, alles wat All is what I ik All is what I is iemand die me zie En nee, je wilt niet alleen zijn Veel te moe En ik weet niet waar naartoe toe oh, loos. Kan er niemand helpen Helpen Alles wat ik wil Alles wat ik wil Alles wat ik wil dat ik wil